Hallo en welkom bij Palsmodel Model Train Stuff. Uh, Vorige week heb ik uh, met deze rondje gereden. En uh, nou ja, als je iets wil uh, laten ontsporen moet je met acht uh, van deze rijden. Want uh, elke paar meter uh, gaat wel iets uit de rails. En dat komt omdat deze, uh, al deze bagons heel erg licht zijn. Uh, het tweede probleem waar ik nog niet zoveel last van heb, maar wat ik wel wil gaan verhelpen is... Dat uh, alleen mijn, deze aan rechterkant heeft uh, stroompickup. De linkerkant deze heeft dat niet. En de uh, motorwagon heeft ook uh, maar aan één kant, aan deze kant, bedrading zitten voor de stroompickup. Aan deze kant niet. Terwijl de rest allemaal wel de volledige vijf aders er doorheen heeft lopen. Dus uh, wat ik ga doen... Is de euh, achterkant ik maar zeggen, voorzien van extra bekabeling en stroompickup op de wielen. De motorwagen voorzien van de extra bekabeling. Dat hij op deze connector ook stroompickup kan werken. En alle andere ga ik verzwaren. Zodat deze trein ook daadwerkelijk een bocht door kan. Als eerste de achterkant zo zullen we maar even noemen zonder stroompickup. En schuimrubber, zodat ik uh, hierin kan werken zonder dat alles uh, alle kanten op uh, vliegt, uh, zonder dat het ding beschadigd raakt en uh, hopelijk raak ik nu ook wat minder dingen kwijt. Kijk, dat past ook heel mooi. Om deze open te maken zitten er twee schroeven hier in deze hoek. dit is 1 en hier zitten. Hopelijk. Nummer 2. Deze strap is uh, magnetisch. Dit is een uh, schuimrubber uh, ding van uh, ESU. En ik vond het, uh, het logootje, wat erop zat, nogal uh, prominent en irritant in beeld. Dus ik heb dat eraf gehaald. Goed, wat ik doe, is ik laat. Uh, ik zet dit dadelijk weer vast. Ik haal hier de connector los middels die veer. Zodat ik uh, de onderkant even uh, los heb liggen. Nu is dit de, de plug. En hierop zitten alle. Printbanen, maar twee kabels ontbreken. Ik zal zo eens even kijken uh, welke polariteit die nodig hebben en ik ga hier op uh, deze wielen de stroompickups maken. Stroompickups zitten erop. Ik heb van uh, Benelux spoor van uh, Night Train uh, afgekeken dat je uh, met uh, soldeer, <coughs> sold -no -clean soldeer, alleen uh, soldeer soldeerverwijderaar. Uh, als je die gebruikt, krijg je vrij harde stukken. En die kun je prima gebruiken voor stroompickups in, in de wielen. In de, in de draaistijl. Um, de draden heb ik al gecontroleerd. Rood en, uh, en, en uh, uh, zwart maken. Geen kortsluiting onderling. Ik heb, <coughs> ik heb hier al... ...de kabeling op de connector zitten. Ik ga dadelijk eventjes draden aan elkaar uh, vrommelen... ...om te kijken als ik hem aansluit op de andere kant... ...dat ik niet per ongeluk toch nog een kruislinkse verbinding heb. En als ik dat niet uh, heb en het uh, zit allemaal goed... ...dan is de kwestie van de draden hier allemaal aan elkaar maken... ...deze nog een beetje verzwaren, dichtmaken, klaar. Dan heb ik de eerste gedaan. Dit zijn de twee kopstellen. En voor de zekerheid loop ik ze even na. Hier aan deze kant zou die contact moeten maken hiermee... En aan deze kant. Maar niet met die wielen. En aan de andere kant. Zo. Zou het precies andersom moeten zijn. Hier contact mee. Je kunt het piepje horen. En geen contact hiermee. Ik heb. Uh... Zo. Ik heb deze met uh, 50 gram verzwaard. En dat voel je goed. Hij uh, is een stuk uh, zwaarder. Ik ga eens kijken of dat niet te zwaar is. Maar uh, ik kan er altijd nog wat, uh, wat uithalen. Hij uh, zit weer in elkaar. En uh, onbeschadigd verder. Dus dat is mooi. Uh, deze rammelt. Ga ik vastzetten. Ga ik verzwaren. Uh, maar dat is hetzelfde proces als uh, bij deze. Uh, Alleen hier zit een afdekplaatje uh, nog op wat hier ontbrak. Dus die moet er af van hier onder de schroef uh, loshalen. Twee schroeven eruit klaar. dan is hij open. Met de twee kopwagens uh, verzwaard en uh, bij de ene de wielen uh, uh, van stoompick-up voorzien, is het nu de beurt aan de motorwagen. De motorwagen heeft maar naar één kant toe de, uh, alle vijf de, de kabels doorlopen. De andere kant heeft er maar drie aangesloten zitten. Dus ook de motorwagen zal de stroom maar van één kant oppikken op dit moment. Daarvoor moeten er bij de ontbrekende kant, een paar extra, kabels getrokken worden. Het is hier duidelijk te zien. Deze heeft alle bekabeling. Deze mist wat. Dus ik ga hier de twee kabels bijzetten en helemaal naar hier toe trekken. Um, even kijken. Ja, um, rood zit aan deze kant. Zwart zit aan de andere kant. Nou, dat zou niet zo'n probleem moeten zijn om voor elkaar te krijgen. De extra kabel is getrokken en uh, dat betekent deze twee hier zitten op deze connector. Daar zo en hier erbij. En daarmee uh, loopt de stroom nu van het voorste rijtuig helemaal door de trein heen naar de motorwagen, naar het achterste. En eh, bij het op de baan zetten zie ik dus ook dat de bezetmelder die ik gebruik ook de volledige trein ziet. Hoewel nu nog maar drie stukken lang. Uh, dus deze kan weer in elkaar. En uh, dan rest nog het verzwaren van de tussenrijtuigen. Ik ga er daar zeker één voor de camera doen. Uh, de rest van de rijtuigen lijkt allemaal erg op elkaar. Dus die uh, uh, ...ga ik niet één voor één laten zien, maar zeker wel het eindresultaat. Hier de eerste tussenwaggon. Hey, deze weegt echt niks. Um, 125 gram in vergelijking met uh, deze Roco's, die bij mij eigenlijk nooit ontsporen. Deze zijn 175 gram. Uh, dus ik denk dat 50 gram extra hierin een uh, goed startpunt is. Het openmaken hier is uh, ook niets nieuws. Het zijn wederom dezelfde twee schroeven, op dezelfde plek. De wielen zijn ook identiek en als het goed is komt deze kap er zo af. En dan kan deze uit de weg. Ja, daaronder zit geen gewicht. Hier aan de zijkant kun je de heel voorzichtig de blauwe banken losmaken. Vervolgens kun je hier de veren losmaken. En als je de veren losmaakt, kun je deze twee koppelingen zo er terug halen. Um, een van de dingen die je dus ook kunt doen is uh, deze hele koppelingen en bak omdraaien. Zodat je wat meer variatie hebt in wat voor en wat achteruit uh, gaat. Maar hierin zit dus helemaal geen gewicht. Dit is alleen maar plastic. Het enige metaal zoals iemand zei is de twee veertjes, de wielen en de pantagraven. Uh, dat is het. Goed, daar wil toevoegen dat deze bekabeling ook metaal is. Maar ik ga hier eh, 50 gram uh, inleggen. En uh, dat doe ik uh, net als met de andere stukken uit uh, lood. Omdat ik geen andere materialen heb. En ik niet uh, denk dat ik hier gaan met mijn vingers in ga zitten. Gewicht zit erin. Dus die banken kunnen eroverheen. De bekabeling kan hier mooi onder. Zo. En die zal een stuk beter lopen, is de bedoeling. Ook een goed moment om het even te hebben over pinnenverlichting. Het is vrij makkelijk om hier een strip in te plakken met LED-verlichting. En. Uh, probleem is alleen waar ga je hem, uh, hoe ga je hem aansturen, waar hoe ga je hem aansluiten ik heb vijf aders. twee zijn voor de stroompickup Eén middelste is voor de gedeelde uh, decoder terugvoer uh, één is voor de front, één is voor de sluit en dan een stop dus het enige wat je zou kunnen doen is de binnenverlichting aansluiten op de uh, voedingsstroom zoals die komt van de voor- en van de achterkant dus de zwarte en de rode draad die ik zojuist helemaal doorgetrokken heb uh, je moet dus ook alles doortrekken wil je dat kunnen doen, anders dan heb je in een deel geen uh, spanning erop staan, betekent wel dat zodra als de trein het de rust staat je altijd je verlichting aan hebt het um, is iets wat ik overweeg in de toekomst te gaan doen, maar voor vandaag uh, vind ik het uh, verzwaren even genoeg uh, dus ik ga deze in ieder geval weer terugzetten. Want uh, het gewicht zit erin. Dus ik uh, hoop dat deze nu een heel stuk minder vaak van de rails gaat lopen. In dit geval kon ik uh, het gewicht gewoon klemmen. Die heb ik dus per ongeluk precies goed afgeknipt in feite. Overigens het knippen en het... Uh, ik bewerken doe ik met handschoenen aan. Alleen het uh, erin leggen doe ik met mijn blote handen. Omdat ik daar wat uh, meer uh, gevoel voor nodig heb. Um, als nou het lood niet vanzelf vastklemt, of wat je er ook in legt, uh, seconde-lijm, plastic-lijm, eigenlijk elke soort lijm werkt wel. Zoals je zag hij reed lekker, uh, ik heb eerst getest met 50 gram, uh, maar dat ging beter, maar niet goed genoeg vond ik. Dus er zit nu 100 gram uh, extra gewicht in alle tussenwagens en 50 gram gewicht in de kopwagens. En daarmee uh, doet hij het goed. De motorwagen heeft er duidelijk wat moeilijker mee, maar uh, niks onoverkomelijks. Uh, hij heeft nu wat meer momentum ook, ik vind hem lekkerder rijden. En ik uh, ben er heel blij mee. Dus uh, tot zover. Bedankt voor het kijken. En uh, like, subscribe en tot de volgende keer.